Via admin.microsoft.com kan ik actieve gebruikers verwijderen door op de drie puntjes te klikken en dan de optie gebruiker verwijderen te klikken. Nou, wat er dan gebeurt is dat ik de optie heb om zijn account volledig te verwijderen, maar ook om zijn mail te bewaren en dat te delen met iemand. En dat laat ik zien in deze video. Zodra ik de optie inschakel, heb ik de optie om mijzelf toegang te geven tot zijn postvak in. En wat Microsoft nou ook concreet doet, is hij maakt een, een gedeelde postvak-in aan... ...waar de mail onder valt. En die gedeelde postvak-in, dat noem ik Jan James Archief. Nou, stel iemand mailt nog naar Jan... ...dan krijgt hij geen automatisch bericht... ...dat ik zijn nieuwe collega ben... ...en dat Jan niet meer bij ons in dienst is. Dat kan ik hier instellen... ...en ik kan ook instellen dat dat niet alleen intern wordt gestuurd... ...maar ook extern. Nou, en als dat is ingesteld... Klik ik op eigendom overdragen en is de optie voor een gedeelde postvak nu ingesteld. Als ik nu op gebruiken verwijderen klik, gaat Microsoft voor ons aan de slag en verwijdert hij het account van Jan en maakt hij tevens een gedeelde postvak in aan. Je ziet al dat zijn naam hier is veranderd naar Jan James' archief. En in de rechterkolom zie je dat er geen licentie is toegekend. Met andere woorden, dit account kost ons geen geld meer. Nou. Om zijn mailbox te benaderen ga ik naar Outlook en klik ik in de rechterhoek op mijn profielfoto. Vervolgens klik ik op andere postvak openen. Ik vul je het e-mailadres van Jan in. Jan Vervolgens wordt zijn postvak in geopend en zie ik de berichten die Jan in het verleden heeft gestuurd. Omdat het hier om een voorbeeld gaat is zijn postvak in leeg. En zo zie je hoe je een gebruiker binnen Office verwijdert. En tegelijkertijd zijn mails behoud door gedeelde in aan te maken. Nu is het jouw beurt.